Jij kan mij vast vertellen wat een neus-lip-plooi is. Oké, okay, prima. Nou, wat zegt het? Van neus. de neus naar de lippen. En dat is een plooi. Oh ja, tuurlijk. Wie is hem? En uh, uh, ja, goed. Uh, ja, dat, ik heb het eigenlijk al uitgelegd. Hè? Dus de, de rimpel die uh, van de neus naar de lippenhoeken ja. gaat. En als die te duidelijk aanwezig is, dan wil je daar wat aan doen. Dat snap ik. Wat kan je eraan doen? Nou ja, afhankelijk van de soort neuslippenplooi, ik ga dat niet helemaal uitleggen <laughs> welke dat zijn, want dat, nou, ik denk niet dat dat heel interessant is. Ja? Dan wordt het heel technisch. Ja? Uh, maar uh, je kan daar heel, veel, heel prima wat aan, beha uh, aan behandelen en uh, gewoon met een filler gaat dat eigenlijk best wel heel goed weg. Oké. Okay. Ja, en dan is gewoon hier de filler in spuiten en dan uh, krijg je meer volume. Ja, zeker. Dat, dat is één. Een mogelijkheid en dat werkt over het algemeen heel goed maar je moet ook weer met dit soort dingen moet het soms zo zijn dat als je dit alleen maar blijft inspuiten krijg je dus rare vormen vormgezichten, want dan komt alles een beetje zo naar nou voren dus soms moet je dan ook weer vanuit hieruit werken of vanuit uh, bijvoorbeeld wat ik ook doe is dus uh, dat uh, vanuit uh, de, wallen de wallen of, of de jukbeenderen ja, en dat is gewoon echt Oké, okay. en wat ja. mogen mensen verwachten? Ja, ik had nog even één ding. Ik vergeet altijd weer iets. Hè. Je kan soms ook bijvoorbeeld, als mensen best wel een beetje breed gezicht hebben, kan je ook de neuslippenplooi heel goed behandelen. Met bijvoorbeeld uh, het, op, ja, het oplossen van vet wat aan de zijkant zit. Oké. Okay. Ja, maar goed. Een vetoplossing kan misschien. Oké. Okay. En, uh, en welke resultaat mogen ze verwachten, nou, mensen ja. die dit doen? Uh, gewoon een heel goed resultaat. Het is duidelijk te zien. En uh, afhankelijk van de filler houdt dat van een jaar tot soms wel eens twee tot drie jaar aan. Oké, okay. ja. duidelijk. Wil je nog iets toevoegen Rogier? Nee. nee. Oh ja. Oh ja, de plexer, of niet? Ja, ja, ja dat klopt. <laughs> ja, dat zou je dus ook kunnen doen. Geeft um, op zich wel een redelijk, redelijk resultaat omdat daar de huid dikker is, is dat niet hetgene wat ik als eerste haal. Nee, eerst die fillers. Precies. Oké. Okay. Um, dan komt hier de samenvatting. Want als je dus last hebt van een plooi tussen je neus en je lippen, ik vertel het maar even zo, dan zou je een filler kunnen gebruiken. Um, eventueel zou je ook een vetoplossing kunnen gebruiken als je een wat breder gezicht hebt. En eventueel de plexor. Maar het is weer afhankelijk van uh, hoe diep en wat er precies nodig is. En dat zal Rogier natuurlijk dan uh, helemaal bepalen.